stoot oefening deze lijn de middenlijn die komt bij deze bal hier en dan moet je met de speelbal daarop richten Dat heb ik begrepen dus Is mm het -hmm.